Hallo, mijn naam is Robin Vergale. Ik ben de bondscoach van de Oranje Waterpolomannen. Binnenkort op boveemij.nl, samen voor goud. Een webserie waarin drie van onze waterpolospelers worden gevolgd richting de Olympische Spelen van Tokio 2020. Robin Lindhout, die komend seizoen op Sicilië speelt, onze aanvoerder, wordt gevolgd. Tweede is Ilke Wagenaar, onze keeper, die naast een carrière ook gewoon nog werkt. Bilal Gadamassi, een van onze grote talenten in Waterpolo Nederland, waar we veel van verwachten de komende jaren. Hoe ziet het leven van die Waterpolo spelers er eigenlijk uit? Hoeveel trainen ze? Hoeveel wedstrijden spelen ze? Hoeveel toernooien spelen ze? Hoe ziet zo'n leven eruit in Nederland of in het buitenland, waar ze vaak als professionals spelen? Ik zeg: kijk!